Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze missie ga je van alles ontdekken over data en de locaties waar deze data wordt opgeslagen, datacenters. Ik kan me voorstellen dat jij wel eens gebruik maakt van internet. Iets opzoekt voor school, online shopt, dat je wel eens een app gebruikt of een game speelt. Elke keer wanneer je iets op internet opzoekt, een game speelt of een app gebruikt, wordt er informatie verzonden. Alle websites, tekstberichten, foto's, likes, video's of scores in je games bestaan uit informatie. De informatie die je ontvangt en verzendt noem je data. En die data versturen we naar elkaar via een enorm netwerk van computers en apparaten over de hele wereld. Pak nu eerst dit werkblad er maar eens bij. Aan de ene kant zie je een aantal vlakken staan. Mijn favoriete website, mijn favoriete app, mijn favoriete game en mijn favoriete videostreamingdienst. En aan de andere kant steeds een bijpassend vlak met daarboven data. Zet zo dadelijk deze video even op pauze en vul aan deze kant je favoriete website, app, game en videodienst in. En probeer aan de andere kant te noteren welke data, welke informatie je ontvangt. Maar ook welke data je verstuurt. Bijvoorbeeld, stel mijn favoriete website is Twitch. De data die ik ontvang zijn video's, notificaties, informatie over de kanalen die ik kan ontdekken, data die ik verzend zijn bijvoorbeeld berichten, informatie over welke video's ik bekeken heb, of video's wanneer ik zelf zou streamen. Nu jij. Zet deze video even op pauze en vul het werkblad in. Succes! Gelukt? Mooi! Ik heb dit ingevuld. Zet deze video weer even op pauze en check eventueel of het een beetje overeenkomt met wat jij hebt ingevuld. Maar waar worden al deze websites, likes, foto's en video's opgeslagen? Dat ga je ontdekken in deze serie. In deze missie ga je ontdekken welke data jij gebruikt, ontdekken waar al deze data veilig wordt opgeslagen in een datacenter, en door het spelen van een game ga je ontdekken wat een datacenter is en hoe een datacenter werkt. Leuk dat je meedoet en je kunt nu verder gaan met de volgende video.